Oké, okay, nou we rollen Jeroen. Oh. Oké, okay, dan ga ik en, uh, starten. Nu nog fysiek rollen. Heel goed. Ik pak even mijn talking points erbij. Ja, heel graag. <laughs> Wat ik me afvraag is waarom doen jullie dit eigenlijk? <laughs> We ja, hebben een het, mening en die moet eruit. Is het zelfglorificatie? Is het een ja, soort van absoluut. masochisme om te zorgen dat je tijd kunt vullen met vele uren video-editing? Ik, ik heb veel te veel tijd. Of heb je ook een, veel te een boodschap veel zeg maar, die uh, de wereld in moet? Ja, het internet moet beter worden. Het internet moet beter worden? Want het is ziek. En ik ah. heb er aantekeningen voor. En die aantekeningen en je helpen? Je zit... Om het ja. beter te maken. Wie is dat? Wie achterin? Dat ja. moet ik even weten vullen. Oh, sorry. Komt er eerst nog een omroep, ja, Nee Nee, ja, kijk, want onze auto is namelijk vies. Ja. Dus we gaan naar de Wasstraat. Ah ja, gezellig. En achterin zit een mannetje met ook een mening. Ja. Maar het is wel leuk, want die heeft misschien een wat afwijkende mening, want hij werkt in de, uh, oh, ja, even de, re de, hoofd de reclame even maken, ja. De reclamewereld. reclamewereld nog wel. Toch? Ja. Nee, man. Advertising. advertising. Dus dat is wat anders dan reclame? Ja, we gebruiken geen Nederlandse woorden meer in de advertising. Ah, oh, oké. Okay. Ik sprak laatst een reclame man op een feestje, kinderfeestje van mijn dochter en de vader des huizes, die was... Ik vroeg hem wat hij maakte, want het leek alsof hij regisseur was van documentaires. En toen zei hij, ja nee, dat was voor een reclamespotje voor, oh je bent een reclame man. Ja, ja, totdat we een betere term daarvoor hebben, noemen we het maar zo. Toen dacht ik van, is dat zo erg dan? Ja, als, je, als je een beter internet wil, is de reclame de snelste weg daar naartoe. Ja? Absoluut. Als het geld nodig heeft wel, ja. Dat hangt vanaf wat <laughs> een goed internet, de definitie van een goed internet is natuurlijk. Wat is de definitie van een goed internet dan? Dus, uh, is dat een internet waar heel veel geld mee wordt verdiend of waar hele goede content op staat? Of waar mensen gelukkig van worden? Of waar die het leven beter maakt misschien? Je hebt altijd een bepaalde basisinvestering die je moet doen om te zorgen dat je wat je ook wilt, uiteindelijk kunt realiseren op het internet. Ja, Je moet, echt... moet er iemand geld aan verdienen ja. om te zorgen dat het allemaal in de lucht blijft. Ja, dat klopt ja. inderdaad. Dat zei de ivo Ja, Maar goed, dat is ja, natuurlijk zo. Overigens, misschien is het goed om je, want je bent Jeroen. Ja. En, en heb je ook een achternaam? Misschien leuk, ook ik ben Jeroen voor... Verkroost en ik ben uh, uh, bij Microsoft verantwoordelijk voor alles wat met advertenties online te maken heeft. Uh, en online producten zoals uh, nou, klassieke dingen, Hotmail, Messenger, uh, msm.nl, maar ook hippe dingen. Nog hippere dingen zoals uh, Skype, uh, Xbox uh, ah, ja. allerlei andere mooie nieuwe dingen die op het binnenkort te lanceren, Windows 8, kunnen gaan kunnen. Oh, jongens, jongens, wat een plug. Oh, ja. Fantastisch. Ik heb al de productnamen in elk geval alweer in het ja, ja, ja, ja. Heel goed. Even kijken hoor. Wordt spullen editen, ook trouwens. Dat wordt edit. Ja. <laughs> Moet je niet ook Windows 8 RT en Windows 8? en. Nou, ja, het is toch benieuwd. allemaal hetzelfde. Dat is ook eigenlijk wel het mooie. Ik had er laatst nog, gisteren nog gesprek over met iemand. Ons hele businessmodel is eigenlijk aan het veranderen van advertenties naar, naar branded content. Dat is, uh, huh? Het leuke daarvan is dat dat eigenlijk ook een... Uh, een business model is wat veel leuker is voor voor mensen die gebruik maken van je diensten. Want vaak, niet altijd, maar vaak zijn reclames ja, niet relevant en, en, en, en storend als je het dan hebt over rechthoekjes en vierkantjes op het internet. Absoluut. Ja. Um, ze zijn niet zo vaak heel erg relevant. Ik heb wel eens een moment van, van extreme relevantie beleefd en toen heb ik onmiddellijk geklikt en twee dingen besteld waar ik er maar één nodig had gewoon om te belonen dat ik relevant bereikt was. Ja. Maar die momenten... Nou, maar was dat niet toeval? Ja, dat weet je niet. Dat, kan. Is, is dat, nou. is, dat, is, dat is wel heel erg cynisch, toch? Dat dat een emotioneel moment voor je was. <laughs> en dat je die mensen spontaan ging belonen voor de juiste reclame. Nou, dit was specifiek een reclame voor whisky. Van een van mijn favoriete whiskymerken. Oh, waarvan dat... ik niet wist dat deze fles bestond. Die ja. via de reclame werd aangeboden. Ja, kijk. Nou, top. Dat wil je toch? ja Maar wie beloon je dan? Beloon je dan de, degene die jou op de goede manier getarget heeft? Of de, of de retailer die de betreffende? Een fles whisky verkoopt. Ik denk dat wij, de, om het in goed Nederlands te stellen, de hele value chain belonen op <lacht> zo'n zo Sorry, ik geloof dat ik net even in mijn mond overgaf. <lacht> oh jongens. Ja, ja de, de, waarding, de, de, de waardeketen. Ja, okay. Wordt je daar beter van? Nee, nee niet echt. Nee. Ik zei al dat wij van de advertising proberen Nederlandse woorden te vermijden. Ja. Ja. <lacht> Heel sterk. Dat doet het wel leuk als je een bocht omgaat. Qua beelddynamiek ja oh het ja, beeld verdwijnen achter jou, Peter. Mooie regie. Maar uh, nou, dat soort dingen dus. Ja. Alright. En uh, waar ik benieuwd naar ben, die, uh, die vierkantje, de klassieke banner, ja. werkt dat nog? Of, ja. en, of is dat aan het afnemen? Nou, ja, weet je, we hebben in Nederland een boterberg, een melkplas en een bannerplas. Okay. Dus uh, wat er gebeurt uh, met die handel is dat op zich het kopen van zo'n vierkantje... Het uh, kan op allerlei manieren, maar het is in elk geval de afgelopen, uh, nou, ik kan me nog heugen dat het ooit duurder werd, maar ja. het is de afgelopen tien jaar alleen maar goedkoper geworden om dat te doen. En okay. uiteindelijk is het altijd een kwestie van wat kost het om er te staan ja. en, en wat levert het op. en Aangezien ja. de kosten continu naar beneden gaan, omdat steeds meer mensen steeds meer dingen gaan doen op internet, ja. er komen er steeds meer van die posities waar je mensen in theorie kunt bereiken. Okay. Ja. En als er meer komt van iets wordt het goedkoper. Dus ja. uiteindelijk uh, Werkt het nu misschien minder goed dan in het verleden omdat mensen wat minder snel geneigd zijn om op banners te klikken in algemene ja. zin? Daarentegen is het ook goedkoper om zo'n banner naar neer te zetten. Ja. En dat heft elkaar redelijk op. En ja, je hebt het niet over spectaculaire klikratio. Maar als het wel relevant is uh, voor iemand, uh, dan kan het wel degelijk een, een bijdrage leveren aan een, een businessmodel. En uh, voor de mensen die zo'n banner op een site hebben, levert dat nog veel geld op? Of wordt dat... Een beetje van je site af, om eens een, een paar mooie voorbeelden te noemen. Als jij uh, in goed Nederlands woord commodity content heeft, ja. spullen die iedereen heeft, dan verdient dat doorgaans een stuk minder dan wanneer je specialistische content hebt waar hele specifieke doelgroepen op zitten te ja, wachten. Ja, ja, ja. Dus uh, even om het te illustreren. Als jij op nu.nl op de voorpagina gaat staan, of op msm.nl op de voorpagina gaat staan... dan vind je ja. daar in allebei de gevallen nieuws van het ANP. Nou, dat kun je ook op de radio horen en nog op een aantal andere plaatsen ja. tot je nemen. Uh, dat levert uh, als uh, omgeving niet zoveel op als wanneer je bijvoorbeeld op tweakers gaat staan. Waar uh, ontzettend veel nerdy uh, jongens en uh, misschien ook een paar meisjes... Tenzij je daar reclame voor DAF gaat maken natuurlijk. Sorry? Als je daar reclame voor DAF gaat maken, dan... En dan is het nog steeds heel duur om daar te staan. Ja, ja. Ja, dat maakt er niets geluid. maar dat kost uh, even in, in verhouding. Ja. Je kan voor een paar euro per duizend vertoningen kan je op nu of op MSN staan. Terwijl je bij Tweakers 35 euro betaalt. Ja, ja, ja, ja. Oké, okay, dus dat levert zo'n site als Tweakers wel wat op. Nou ja, het levert iedereen wel wat op. Want ik kan je vertellen dat we echt gruwelijke hoeveelheden pageviews uiteindelijk doen op dat soort grote commodity sites. En dan weet je, maar wordt, er wordt er ook geklikt eigenlijk? Ja. Want oh. er, want, uh, dat ik... Ja, dus, ik heb nog nooit. Nou, nee. En zeg maar, je hebt inderdaad van die zeldzame momenten, dat je denkt van, oh wauw, dit is precies wat ik zocht. Uh, weet, ik ga nu gelijk klikken. Maar meestal ja. is het zo van, hé, dit heb ik al eerder gezien. En toen dacht ik ook al bij mezelf dat het niet van mij was. Of van, ja bla bla bla, je zit in de weg van mijn uh, mooie content. Ja. En uh, in alle eerlijkheid, ik vind banners, vind ik, ik vind niet zozeer banners zelf, Lastig of moeilijk of weet ik wat. Ik bedoel, het is niet dat het een drempel is of iets dergelijks. Maar meestal merk je nou ja, dat mensen die content wel. maken zich ook aanpassen aan hoe ze geld verdienen. He, dus dat ze denken: van nou, dit is eigenlijk wel goed genoeg om al mensen te trekken. Denk aan mensen die uh, de beroemde gadget-websites uh, uh, uh, bestieren die hoeven alleen maar gerucht iPhone 5 in een titel te verwerken en hup, gelijk allemaal click-throughs, terwijl het niet echt waarde biedt aan de uiteindelijke lezer. Nee, dat ben ik wel met je eens, maar het is wel zo dat je, om te beginnen raak je hier een punt wat niets met internet te maken heeft. Dat heeft gewoon te maken met uitgeven. Mm -hmm. Mm -hmm. Er is uh, ook een reden dat uh, gracia uitgegeven wordt en gevuld wordt met de content die het heeft over uh, aambijen menopauze. Ja. Uh, dat echt, dat is geloof ik niet de Gracia, ja, maar weer zo'n andere. De Esta is dat geloof ik. Nou ja, fijn. Ja, dat is ook om vrouwen ja. te, kunnen te kunnen bereiken die uh, in potentie doelgroep zijn voor hygiënisch verband. Ja. Um, dat is natuurlijk hoe het werkt met het. Het uh, zijn vehikels van uh, maar dat is toch ook wat er is gebeurd met die hele reclamebranche. Dat is gewoon eigenlijk één op één gekopieerd van de klassieke, uh, klassieke reclamewereld. Ja maar dat is ook de reden dat ondanks dat entertainment heel goed scoort je zou je het nooit in het financieel dagblad vinden waarom niet omdat ze graag een puur bereik willen houden binnen een puur financieel zakelijk geïnteresseerde doelgroep en je wil ja. er vooral niet te veel gaan vermengen want dat brengt de waarde van hun kranten alleen maar naar beneden Ja, maar dat is toch ook eigenlijk gebeurd doordat de de kranten werden meer en meer gezien als vehicles inderdaad voor advertenties en minder als uh, het overbrengen van belangrijk nieuws um, dat is, wanneer is dat precies gebeurd? Nou, Dat gebeurt al voor het internet. Maar alle kranten hebben gewoon een redactiestatuut. En kranten zijn zeker heel ouderwets in het scheiden van redacties van uh, marketing en sales afdeling. Jawel, ja. alleen wordt het, uh, de inkomst, inkomstenbron... Eigenlijk bijna alleen nog maar vanuit uh, advertenties. Nee, dat is niet waar. Er zijn klanten die meer geld verdienen uit abonnementen dan advertenties. Er zijn er ook ja? waarbij die verhouding wat andersom ligt. Het, het is een beetje minder, afhankelijk duidelijk. van titel. Maar je ziet dat zelfs een krant als het FD uh, uh, op het internet een paywall, uh, om eens een goed Nederlands woord te gebruiken, kan neerzetten. Ja. Waarbij je direct uh, op het moment dat je in de content wilt duiken, toch echt muntjes moet gaan betalen. Dan kunnen ze zich voorloven omdat hun content uh, niet commodity is. Uh, ja. Maar, maar ik las hier laatst een artikel over waar gezegd werd van de dat de reden dat we het web uh, als gratis zien dat dat niet komt ja. oh met politie oh yes. we mogen mee ja dat is wel spectaculair uh, ja, ja inderdaad op deze manier. Ja. Ja, jongens uh, er gaat een kwartier uit de wasstraat <laughs> Want we mogen bij de politie op bezoek ja. Dat is oh, gaan gaan ik mag blazen, dat heb ik nog nooit gedaan. Oh, wat leuk joh. Nee, er zijn het. Er wel een hoop agenten voor één auto. <laughs> yeah. Alleen mijn raam kan niet meer open, dat ja. is wel een beetje kut. Oh. Die doet het ik zou, als hij uitstapt, dan voelen uh, ze het gelijk bedrijf. Ja. Hmm. Hallo. Hallo. Goedemiddag. bezig met mijn actie preventief fouilleren. ik houdt in dat we u beide gaan fouilleren. Meerdere oh. oh. personen, zie ik. Yeah. Ja. Ja, dat gaan we één voor één doen. Dan gaan we de auto ook nog even nakijken op de aanwezigheid van wapens. We zijn een opname aan het maken, dus we laten de camera laten we draaien. Ik vind het wel mooi mooie op. Mooi. Dus Oké. Okay. je de motor uit willen zetten? Doe ik. Het scheelt ook bijzien. De <laughs> uh, geluidkoppel we even los. Ja. Wilt u ons allemaal uitstappen? We echt hebben een uh, handig <laughs> moment echt heel <Echt>? ja. <laughs> Kun jij je kabeltje even losmaken? Oh, dat is een heel goede voor jou, zeg? Jezus, ja, ja, voor de ja, je... Ja, dit... ja, precies. Ja. O, oh, oh, oh, oh, oh. Even kijken. Ik denk dat ze c a dus dat zit goed. goed? Zo, dan ga ik er ook uit. Oh. Even alles losmaken. Goeiedag. Is oh, ook oh, nog wel of oh. zou oh. je blijven zitten. Oh, uh, ja, dat is goed. <laughs> ja, ik ben heel tevreden. Ik Heb Heeft u scherpe voorwerpen, bij? Uh, ja, ik heb een zakmes en wat hier. Is, uh, <laughs> en voor de rest, uh, sleutels. Ja, wat sleutels. Oké, dit is een zakmes, dat ziet weken rijden. Dat is dit zakmes. En voor de is, rest, ja, sleutels. Voor de rest, geen. Je uh, zit hier in een veiligheidsrisicogebied. Dat is een bepaald gebied in Amsterdam-Oost. Ja. Daar mogen dus helemaal geen messen komen. Mijn collega land heel naar naar uh, ons opperhoofd toe en uh, okay. dan dan beslissen wat er mij gaat gebeuren. Oké. Okay. Zodra, ja? dus we ze willen spreiden. Eh, wat? Daarom we gewoon, nee, je daarom Oh, mee. zo. Ja? ja, dankjewel. Wat voor de opname zijn we doen? Eh, uh, wij doen uh, zeg maar in de auto een opname over, over uh, content. Dus over ons vakgebied. Nou, okay. ah, pak je nog een stukje politiewerk naar nou Ja, nou hartstikke tof. <laughs> ja, ik vind hem helemaal mooi, Oké, okay, super, dankjewel. Ik wil wel uit de auto willen bouwen. Oh ja, natuurlijk Heel Hele vernaal. Oh dat is goed. Of voor de auto dan willen staan alsjeblieft. Ja hoor. Ik ga naar de kappen. Ja. Nee, ik kan Mag die weer mee? Nee. Niet? Nee. Nou, oh, dat is wel uh, heel erg naar. Ja. U krijgt er een uh, proces voor omdat het een messenverboord is. Oké, okay. dat is apart. Ja, en... Is dat ergens, kan ik dat ergens nakijken dat hier is een... een Als de noodverordening heeft dat de meester afgezet. Maar is dat ergens op borden te zien, zodat we kunnen zien dat we hier niet met messen iedereen kunnen? Ja, nou, dat... Ja. staan er borden aan, in een van twintig gebied. Ja, dat is een drottige, dat is niet zo. Nee, dat is natuurlijk wel moeilijk om dan uh, dat voor te bereiden. Dat is niet is ook lastig te zien, maar ja. Ja, weet, ja, ik ben nog wel gehecht aan het ding, het is het, ik heb het gekregen van iemand, ja. dus ja, het zou wel heel jammer zijn dat ik die niet uh, meekrijg of op een of andere manier kan oppakken ergens. Ja, nee ik, ik snap het. Uh, op zo'n moment moet je er geen afstand en dan uh, kunt u het zwaar gaan, en dat dan uh, op zo'n manier kunt u het risico terugkrijgen, dus dat is dan een beetje de manier. Ja, dat is uh, goed, heel erg apart in elk geval. Jammer dat... Uh, dat, dat, dat ik me daar niet op voor kan bereiden, dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja, nou je staat het verleden mm, Nou, afijn, misschien dat u uw werk af wil maken. Ja, ik kan het in ieder precies verhaal. Heel graag, ja. En ik heb voor de te En that's it? Ja. Oké, okay, apart. Ik doe deze in mijn broekzak. Nou ik Is lang? Deze zeiden, alleen na de zijkantje nog even van de... That's just good. Nee, ik krijg een. Uh, wat is een ding? Proces <laughs> nee, nee, proces verbaal is alleen. Uh. Ja, en er is. En je kan, er, en je kan dus blijkbaar nergens zien. Dus zeg maar dat er een regio is waar je geen messen mag hebben. Dus een soort van. Nee, je mag hier niet rondlopen met een mes. Ja. Ja, het is echt heel erg uh, interessant. Dus we proberen hier een auto boter op mijn te smeren, dat valt niet mee. de bij. Ja natuurlijk. U krijgt een bewijs van ontvangst dat het mensen om slag genomen hebben. Krijgt u op uw huisadres opgestuurd. Prima. En voor de zekerheid, ik kan hem daarmee niet terugvorderen op een of andere manier. Wordt uh, wat wordt er precies mee gedaan? Uh, in de warmte. Ze mogen niet op uh. Precies. Ja, is het Maar in. in, de... in ja, en, uh, en dan wordt hij bewaard in een politiestation in deze buurt? Ik zou zo even vragen waar hij precies bewaard is. Oké, okay. ja, want anders zou het betekenen dat ik hem niet kan ophalen. Nee, dat is wel. Hey, Silas, het zijn Mercedes, hè? Uh, Mercedes zijn golfjes voor de oké. Oké. op welke bedrijf staat er ingeschreven in Amsterdam Worden. Ah, ja. Dus, ja, ik zou je maar zeggen dat je gewoon gewapend was. Ja, ik ben gewoon blij dat ik mijn glock thuis heb gelaten. Trouwe ga ik met jou in een auto zitten. Het lijkt gewoon dat je wapens bij je nee, ja. hebt. steekwapens. Steekwapens, ja. Yeah. No uiteindelijk ja. wel. Oh. Ja, ik denk dat ik er nog geen eekhoorn mee kwaad kan doen. Nee, de eekhoorns zijn hartstikke snel, dus het wordt inderdaad dat ja. Erg dit, uh, sorry Pete. Ja, nou, dat kan we gaan doen, Ik kan er weinig aan doen eigenlijk. Ja, dat is een Ik bedoel, je we hadden hier onverwacht een aanslag kunnen, kunnen doen. doen. Het ja, hadden ja. hier in Nederland waar je gecreëerd kan worden. Ik kan me nog goed herinneren dat ik een jaar of... Op... Kut, lang geleden, ga ik niet eens hardop zeggen. <laughs> een tijd geleden demonstreerde en daar de dingen riepen als Nederland politie staat. Ik had niet gedacht dat het ook echt vanuit zou worden. Ja. Dat was nog een beetje... Dat ja. Ja. Is, uh... uh... is echt wel, van... ja... Dat klopt ook wel. Ja. Dat is natuurlijk wel een, een over hele andere ding. Ja. Oh ja. Laten we straks even over content hebben. We <tie> maken geen politieke uitzending. Het gaat allemaal over business natuurlijk. Ja. Nou, <tie> euh, nou, ja, in zekere mate gaan we het ook hebben natuurlijk over dingen die online gebeuren. Hallo. Hoi. Ik ben niet tot antwoorden verplicht, maar wilt u nog verklaringen afgeven? Waarom bijna? GELACH. <tie> Yeah, uhm, ja, wat, wat kan ik zeggen? Nee, jij... Ja, nee. <matched> ja, ik had een mis bij. Nee, jij... <DK hepatib trolls> wat verwacht wat, wat, wat zeg, maar je? Context? Ik had geen idee had dat het niet mocht. Ik, nee, precies. Dat is het. Ik had geen idee dat het niet mocht. Dit uh, ja, ja, is een heel klein zakje ook, dat Ja, Ja, Dankjewel. Wat er met de mes gaat gebeuren, gaat eerst bij ons aan het bureau. Ja. En dan gaat hij naar het regionaal beslag En daar het eind liggen, het liggen, tot Dat de officier Kijk, en daar ontvang ik bericht over? Uh, als je me schaadt, gaat wel. Pas als ik bezwaar teken. Okay. Oh. Krijgt hij alleen de hand als hij bezwaar tekent of u... ja, ik krijg Thuis krijgt hij in uniform nog een uh, bewijs van een uh, bank uh, dat het, ja. in ja. het mes in beslag is genomen. Dat mes blijft bij ons gewaar. Ja. Doordat de officier een beslissing overneemt naar weer wat hij bezwaar komt. Nou, als je daar in het bezwaar aantekent, dat u er dus, nou, de van dan het kwaad bewust was, dat u heeft met een mes... Precies. Nou, ...dat de officier er op een gegeven moment een beslissing niet. overnemen of dat het mes wordt vernietigd of dat u een erdoor krijgt. Akkoord. Dus ik eh, krijg sowieso te horen van de officier? Ja. Nou ja kijk, u gaat okay. natuurlijk dan in bezwaar, dus dan krijg ik sowieso... Eh, een ja, precies, ja. ja. Nou, hartstikke goed. Goed om te horen, dankjewel. Dank u wel. Net dat ik aan de grens heb ik Frankrijk ook. Dat was hem? Ja. Je zegt net, ik ben ja, nooit door de politie en in de tussentijd heb ja, ik al twee aanhoudingen ja. verteld. Mijn Nederland lijkt. We kunnen weer verder, okay, uh, schijnt. Okay. Tot ziens. Die okay. hey, buitencamera, dat is deze keer wel extra, moeite, extra de moeten waaien. Ja, inderdaad ja. Inderdaad. Ja. Volgens mij staat daar ook ik gefouilleerd wordt inderdaad. Oh, nee. Jongens, even aansluiten. En Faas die heeft uh, nog heerlijk uh, gefilmd met de, met de iPhone. Zit jij maar uh, even kijken welke is van jou? Die jij hebt, die van jou nog? Ik heb, het. ik heb nog een stukje gefilmd, inderdaad, met de iPhone. Oh ah, ja. Hoe jij zat te praten met de uh, En nu nog, Jeroen, Jeroen, Jeroen, je bent nog niet aangesloten, aangesloten ja, geloof ik. Goed. Dus ik de... En de riemen vast, jongens, niet vergeten. Dat is Ik zat inderdaad niet in Oh, oh. Oh shit, staat het op camera. <laughs> ik hoop dat het nog past allemaal. Oké, okay, ja, jullie slaan allebei uit, dus dat is goed. Ja, even kijken. Van okay. zelf. Ik uh, groente fruit zien. Is er, pas op. <laughs> <laughs> ik ga starten. Ja. Oh, dat is prima. Ja. Ik doe net alsof ik een gordel om doe, ja? Ja. Nou, dat is, uh, is een redelijk matig acteerwerk uh, wat ik hier uh, laat zien. Dit was onverwacht. Ja. Zullen we gelijk uit het gevaargebied gaan? Want het blijkt dat je hier elk moment neergestoken kan worden door mensen met Zwitserse door, door content specialisten. Nee, het is hier super veilig, want iedereen weet hier dat je geen zakmesjes bij je mag hebben. Oh ja, oké. Oké. Ook leuk. Maar Wat vind je als content specialist dan van die vermenging van commercie en content? Is dat dan een probleem of Nee, is dat helemaal kans? niet. Nee, nee, nee, nee. Um, nou, ik vind nee, het nee, trouwens wel nee, een probleem. Nee, als het nee, maar duidelijk is, dan vind ik het geen probleem. Okay. Als je businessmodel maar duidelijk is. Ja. En wat ik merk is dat een heleboel mensen uh, het goed genoeg principe gebruiken. En daar heb ik echt een hekel aan. Dus mensen die zeggen van ik wil eigenlijk alleen maar geld verdienen. En ik wil, ik wil geen waarde toevoegen in het leven van... Uh, van mijn lezers en ja. dat is natuurlijk open aan de interpretatie voor de lezer, hè? ik bedoel de lezer die kan dat zelf doen, maar dat het... mensen zijn heel snel gefopt. mensen zijn heel snel tevreden of weet ik veel voor wat, wat voor, wat voor uh, dingen het is. En ik maar denk jij dat... bepaalt dan voor die mensen dat het eigenlijk niet goed genoeg is wat ze krijgen? Nee, nee, nee. De meningen die ik heb en die waar ik het dan ook over heb en waar ik ook adviseer naar onze klanten toe, die gaan heel veel over mijn perspectief van hoe het zou moeten. Ja. Dus dat er nog zoveel potentie is voor mensen om ook echt waarde te bieden aan mensen en de waarde in de vorm van content. En natuurlijk, er moet geld verdiend worden, dat is erg belangrijk. Maar dat kan ook heel erg veel met waarde. En op dit moment lijkt... Ja, maar er is een... Weet je wat er is? Je hebt twee soorten geld verdienen. Je hebt geld verdienen om... Zoals de, je dit uh, bakketje daar op de hoek doet. Gewoon om genoeg te verdienen. Ja. En je hebt geld verdienen voor je aandeelhouders. Broden geven en dan... En daar zit een heel groot verschil in. En met de aandeelhouders gaat... is het niet goed? Nou ja, dat is een hele andere manier van geld verdienen. Dat gaat namelijk om zoveel mogelijk winst te maken. En bij het... Eh, uh, uh, op de hoek gaat het om een dienst te verlenen. En daar ja, zie je, je een ziet een geromantiseerd beeld ah, van de ja, werkelijkheid, <lacht> Maar maar uh... <lacht> Heeft u wel eens een bakker gesproken, hè? Maar uh, de liefde voor brood is over het algemeen niet het eerste waar ze over beginnen. <lacht> nee, nee niet, maar, maar, maar... maar je hebt wel bakkers die die liefde wel hebben, natuurlijk. Okay. Maar hoe het, de, of het nou wel of niet geromantiseerd is, wij... Hebben die, hebben die drive wel en we zeggen niet dat het dat andere modellen slecht zijn ja, het, ja wel vanuit vind, ons perspectief maar of ja vanuit ik mijn vind dat ze aandeelhouders perspectief dat, dat uh, corrupteert heel ik, snel. Ik sprak, laatst sprak ik een man van adobe <laughs> hey, yes. uh, en ik had het over de adobe producten ze hadden net een goed productje gelanceerd heel gefocust applicatietje waarmee heel makkelijk uh, in één keer een website op verschillende apparaten kunt testen. Heel hmm. simpel, werkt supergoed. En uh, toen ging je uitleggen dat ze dat van een freeware uh, applicatietje... gingen ze daar een... een uh, weet je, dat je per maand 12 dollar of zo voor moest gaan betalen. Dat is nogal wat, vind ik, voor een simpel applicatietje. Um, het is eigenlijk van, ja, waarom doe je dat nou weer? Van, ...waarom hou je dat ding gewoon gratis? Zoveel leveren het jullie nou ook weer niet op. Ja, maar we moeten onze shareholders tevreden houden. Ja, dat vind ik een hele kijk, slechte argumentatie. En dat vind ik het, dat, de, hè, dat je zegt, van, de, de, voor wie maak je zo'n applicatie? Dat maak je voor de developers. Of voor je shareholders? Voor wie doe je dat dan? Ja, maar weet je, dit wordt, als we de discussie gaan hebben over of het goed is om aandeelhouders te hebben of of dat corrumpeert, ik denk ik dat we redelijk ver van de inhoud afhaken. Ja, natuurlijk. Uh, en hebben van shareholders is een onderdeel van een, van een businessmodel wat je kunt toepassen als je geld nodig hebt om echte grote investeringen te doen. En dat kan uh, slecht gedaan worden en goed gedaan worden, ja. uh, maar dat is niet per definitie zo dat als je aandeelhouders hebt dat je dan niet oké okay bent. Nee. Wat, ik, wat ik uit uh, jullie verhaal haal is dat jullie eigenlijk specialisten zijn en dat jullie graag kwaliteit willen leveren. Ja. En dat je het gevoel hebt dat jullie uh, de kans om kwaliteit te leveren soms negatief beïnvloed wordt uit puur winstbejag. Ja. Nee, dat geldt ook voor elke industrie, uh, maakt niet uit of je dan kijkt naar fietsen die je op ebay kan kopen voor mm -hmm. 75 euro of dat je kijkt naar branded content of, of, of dat soort dingen. Dat is overal op een gegeven moment een afweging en het is mijn stellige overtuiging dat als je kwaliteit levert dat je uiteindelijk op de lange termijn meer business hebt dan wanneer je dat niet doet. Ja. Dus die knakker van Adobe had een dom lulverhaal. Ja. Um, maar als die 144 dollar die hij dan per, per jaar ontvangt. Daadwerkelijk ook voor een uh, aanzienlijk deel geïnvesteerd wordt in de doorontwikkeling van dat productje. Dan is, ja. het, een, dan is het terecht dat er geld voor gevraagd wordt. Nou ja, maar de, de, ik vroeg dus wat ga je ermee doen. En toen gingen ze er een heel andere applicatie van maken. Met helemaal dingen eromheen verzinnen die... die het was een super gefocust applicatietje en nu omdat ze het kunnen uitbouwen gaan ze dan allemaal dingen om oh ik zeg, wat ben je mee bezig Adobe? Ja, maar ja, dat is natuurlijk ook een beetje hoe het werkt. Ik bedoel, met de, de, uh, de, de iPhone 3 is niet zoveel mis. Uh, toch moest er een 4 komen en een 5 komen en uiteindelijk weet je, al die ah, ja. bedrijven die willen door en, en meer en beter nou, uh, voor een gedeelte om... Kijk, sommige te dingen moet je inderdaad natuurlijk verbeteren. Als ja. je weet van een iPhone kan sneller en een computer kan sneller is dat een goede reden om dat te doen. Inmiddels niet meer, bij computers gaat het niet meer zo één op één op. Nee. Uh, dan gaat het om andere dingen zoals batterijduur beginnen belangrijker te worden omdat ja. het mobiel is. In plaats van snelheid. Draagbaarheid. Maar daar zijn dingen, he, daar kan je zeggen, daar is echt nog wel het een en ander te verbeteren. Maar bij dit applicatietje, die was eigenlijk goed. Die was af. Maar daar <lacht> wordt nu een hele <lacht> Soms screenshot. Soms moeten mensen ook ergens met hun poten vanaf blijven. Ja, ja, ja weet je, de, ja. de mini. En dan bedoel ik die uit de 1960, die rijdt ook nog steeds rond, omdat sommige mensen dat ja. nog steeds prima vinden. Oh, dat is ook dan... iets wat ik niet snap. Waarom, eh, waarom maken ze die, wat is het, die hybride auto's? Is super lelijk? Waarom zetten ze dan niet gewoon zo'n oud, oud ding omheen? Dat vinden ja. mensen te gek. Dat het er mooi uitziet. Ja, ja nou ja, goed. Dat, je, dat wordt ook, ook wel weer beter allemaal. Maar ik, ik herken het dilemma wel en um, ik, ik was bezig vandaag om een column te schrijven over dingen die op Facebook gebeuren. Het is nog niet helemaal af. Maar ik wilde eigenlijk van leer trekken tegen ontzettend stompzinnige Facebook interacties die je soms ziet vanuit merken. Ja. Weet je, dat gaat dan echt op het niveau van, uh, uh, jongens het is weer maandag, hebben jullie zin om te werken? Vraagteken. En dat is dan uh, een merk. Vraagt jou dat dan? Ach. Ik, ja, weet je, ik word daar heel droevig van. En net toen ik daar lullig over wilde doen, keek ik naar die, die vraag. En zag ik dat dat bewuste merk uh, kennelijk genoeg mensen bereikt uh, met deze tekst. Uh, die dat toch leuk vinden, want er waren 924 mensen die geklikt hadden op. Vind ik leuk en dan zat er een discussie onder van, van 34 berichten. Dat vind ik leuk! Ja, maar oh. Even, even teruggekomen op een opmerking van daarnet. Mensen uh, zitten soms met een uh, good enough uh, mentaliteit ja. uh, of net genoeg mentaliteit erin. Ja. De vraag is: uh, ben jij de cultuurfascist die het niet goed genoeg vindt? Uh, uh, uh, en weet je wel, wie is de maat der dingen in dit hele verhaal? Ja. Wanneer is het goed genoeg? Als 934 mensen het leuk vinden en. Weet je, er gaan ook nog een hele berg mensen op reageren om te vertellen wat ze van de maandag vinden. Nou, dan heeft het dus misschien toch wel waarde voor een bepaalde doelgroep. Alleen hoor jij er misschien niet bij. Ja, nou ja, het kan zeker. Ik zie mezelf zeker als een, als een uh, op, op, op het gebied van content, ook echt als een elite. En ik vind dat, maar kijk, en wat je, wat je dan zegt uh, met die vraag... Uh, die vraag is even, even goed elitair. Hey, natuurlijk, het slaat niet op mij. Want ik reageer ook gelijk. oh jezus joh. Ja. Dan merk merkt zich daarmee bezig durf te houden. Ja. Maar voor hetzelfde goed. Er is dus ook een elite. Een groep mensen die relatief klein is. Die dat prachtig vindt. Dus, maar wat ik vooral heel erg... Uh, wat ik leuk vind, is dat mensen dan ook de moeite nemen om een hele specifieke groep ook verder durf te bedienen met mooiere, fijnere content. En of dat nou video is, maar het kan net zo goed advertising zijn als dat gewoon heel erg vermakend is. Ja. Vermakelijk, sorry. Ja, dat kan ook. Maar ja, het, het, de goed genoeg mentaliteit, ik, ik sta er echt achter. <laughs> dat, het, het, zeg maar, dat, dat mensen gewoon simpelweg denken van... Ja, weet je, we halen hier 4.500 mensen naar binnen, uh, dat is prima, dat was onze target. Klaar, armpjes over elkaar, pennen op tafel. Ja, dat vind ik gewoon niet prettig. Dat is, dat is gewoon kortzichtig denken, precies wat jij ook zegt. Maar zag. weet je, aan je de andere niet... kant is het ook niet, je kan niet verwachten dat het beter is. Want de meeste mensen zijn middelmatig, dat is nu eenmaal zo. Daar heb je het mee te doen. Ja, maar het, ik bedoel, maar het verschil tussen is toch zo? dit is geweldig en hey, wat leuk iemand heeft nou, die maar vraag niet, gesteld. We kunnen niet alles geweldig maken, helaas. Nee. Ja, het kan wel, maar weet je, het ja? ja, het kan wel, maar de vraag is of het de moeite waard is. En dat ja, is, het is uiteindelijk een afweging. Aan. Sorry jongens. Maar, nee. Op zich is denk ik um, de uitdaging van het vakmanschap uh, juist groter met commerciële dingen. Uh. Oh, de, <laughs> dan moet de camera van het raam ja. af, dames en heren. Anders dan... Uh, Blijft hij zometeen achter in de wasstra.at. Dus um, juist als je commercieel iets moet maken, is de uitdaging des te groter om dat kwalitatief goed te doen. Dan wanneer je gewoon leuk en zonder enig voorbehoud maar gewoon mag doen wat je, wat je zelf interessant lijkt voor jouw doel. En ja. De uitdaging om iets te maken wat aan de ene kant inhoud heeft en kwaliteit biedt. En aan de andere kant ook nog een commercieel doel dient. En ja. die is alleen maar groter. En daarom is het voor een content specialist volgens mij alleen maar leuker om dat soort dingen te maken en dat soort concepten te bedenken. Ja ja, ja, ja, inderdaad. Dus wij van advertising bieden jullie graag deze fantastische <laughs> mogelijkheid. Jee, <laughs> <Yay>, advertising! <laughs> ik ben om Jeroen. Oh. Uh, ja. Hallo! Ik ga maar uit niet filmen hè? Wat zeg je? Ik gaat maar uit niet filmen. Want vanaf wij gaat staan. Ja, ja, ja, als, als, ja je als, als je niet naar binnen springt. Als daar staat, is het dan goed. kom je op de film. Ja. Mag ik de basis was ja, ja. alsjeblieft? Ik heb net Piren. de buitenkant van deze auto gezien. Piren. Ja, binnen. Oh, dit is geweldig Ze hebben ook Titan Polish. Ja. Kunnen ze reuzen polen? Ik, ik reuze. vind neuze oh. polen. Die heette, dus, uh... heette wash heette die. Maar nu is het Titan. Oh, wat goed zeg. Ja. Ja. Ik dacht dat Titan een merk condooms was. Maar misschien kijk ik te veel internet. Wat was dat nou ja. ook alweer? Dat waren... Trojans. Oh ja. Dat waren Bedankt. Android devices. Die hebben allemaal de naam van condooms. dank je bonnetje. Dankjewel. Oké, okay. zowel nou, je raamdichting. Zo dikken. iets was het. <coughs> zo mijn tip. Oh, hij gaat niet meer dicht. Uh, oh jee. Oh. <laughs> Heb ik veel. Uh, maar goed, we zijn eruit. Het businessmodel van uh, het internet is toch wel vaak uh, advertising. De mensen willen nergens voor betalen. Ja. En content. Uh, um, maken wordt leuker en spannender als je meer uitdagingen krijgt. En een boodschap van een adverteerder erin verwerken is zo'n uitdaging. True, ja, absoluut, ja. Ja. Ik had wel wat kritischere vragen verwacht eigenlijk. Ja, nee, maar het, dit is ook niet echt uh, het uh, jeroen vraagje <laughs> Het is misschien nog niet opgevallen. De politie die heeft er ook een mening over. Ja. Nee, dat je zoiets had van, ja, maar dat businessmodel, kunnen we daar eens over hebben? Nou, ja, ik ben, ik ben, ik was heel, echt letterlijk ook heel erg uh, nieuwsgierig naar uh, uh, hoe Adverteerders of mensen die dus adverteren uh, zichzelf daar, daarin zien. En dus we weten wat contentmakers eruit kunnen halen. We weten dat het uh, ja, toch een soort van: het is geen kansspel, maar het is wel een cijferspel. Mm -hmm. het, het adverteren. Je bereikt ja. lang niet iedereen of eigenlijk bijna niemand. En nou, goed, daar betaal je dan voor. Uh, tenzij je, weet je precies wat je zegt, heel erg relevant bent. Ja. En dat laatste, ja, daar, daarom breekt het dan uh, soms in. Nou, dat is een beetje inderdaad afhankelijk van de manier en de vorm die je, die je kiest. Uh, ik kan een mooi voorbeeld geven. We hebben onlangs uh, het een en ander gedaan voor uh, hygiënisch damesverband. Uh, dat kun je ook wel incontinentieslips kunnen uh, noemen. Oh, is dat ook echt goed voor de audio of maak niet als het heel luid wordt, dan is het ook luid op de opname. Ja, oh. Ah oké, okay. goede ja. microfoons pakken alles op. Ja. Ja, precies, ja. Ja, Maar er zijn uh, bij, bij dat soort producten, dat is niet zo makkelijk om een banner advertentie te maken voor incontinentieslips, ja. waar dan heel veel interactie op komt. Dus dan is een... Uh, een adverteerder ja, is toch net wat, uh, wat lastiger om daar succesvol voor te zijn dan wanneer je een makkelijk product hebt. Wat mensen ook leuk vinden, zoals een nieuwe auto. Ja. En daar klik je mensen makkelijk en graag op. Maar je, op het moment dat je met een partij gaat praten die zoiets verkoopt, die weten vaak enorm veel over de mensen die dat gebruiken. En mensen die dat bezighouden en uh, hoe ze daarmee omgaan. Ja. Als je dat vervolgens gebruikt um, om een verhaal neer te zetten waarbij je daarop uh, inspeelt, uh, bijvoorbeeld dingen bespreekbaar maakt. In continentieslifts wist ik niet. Worden vooral gebruikt door vrouwen die net zwanger geweest zijn. Een op de drie vrouwen krijgt daarna last van urineverlies en heeft daar een probleem. Ja. En dan ben je dus een leuk meisje van nou, pakken een je 25, 35 jaar ergens daartussen in. En dan heb je ineens zo'n stigmatiserende pak van een bepaald merk om die arm. Dat is best wel heel moeilijk. Durf je daar met vriendinnen over te praten of met je moeder? Hoe ga je daarmee om? Hoe lang duurt dat? Moet je ervoor naar de dokter? Het klinkt zo, als je, je, je pakt er bijna aan alsof je de campagne zelf aan het ontwerpen bent, of niet? Nou, nee, maar wat we dus gedaan hebben is met die mensen praten en gevraagd van oké, okay, wat speelt er dan daarbij? En we hebben daar een serie artikelen over geplaatst van goh, hè. Hoe, hey, hoe ga je daarmee om? Hoe maak je dat bespreekbaar? Ja, ja, ja. Wat kun je eraan doen? En in dat omveld van die artikelen die daadwerkelijk waarde hadden voor de mensen die daar, uh, die, die daar tijd aan besteed hebben. Dat konden we zien aan hoe lang ze op die pagina bleven om daar naar te kijken. Mm -hmm. uh, hebben we vervolgens ook gewoon een, een hele simpele en standaard advertentie gezet van het merk wat dat sponsorde. Uh, en die advertentie wordt vervolgens vier keer zo uh, goed aangeklikt als wanneer je dat uit de context doet. Het was volkomen duidelijk dat het gesponsorde content was, maar het ging over een, een, een ding wat echt wel voor een relevant hoe mensen speelt. Ja. Ja. En er staat een advertentie naast, Maar meet je dan dat het heel erg aanspreekt? Of, of meet je dan dat mensen ook echt waarde eruit, eruit halen? Ja, de, nee, nee, de persoonlijke beleving kun je natuurlijk niet meten, maar je kan alleen maar kijken naar omgevingsfactoren zoals hoe lang kijken mensen. Ja, wordt die uh, eventueel doorgestuurd aan deze of geen en reageren mensen op de inhoud en plaatsen ze door op sociale media? Ja, dat zijn allemaal wel tekenen van uh, engagement, te een dat, uh, Jeroen, uh, om een mooi Nederlands woord te gebruiken. We zetten straks een telletje. elke keer dat Jeroen om maar een mooi Nederlands woord te geven krijgt. er een deuk bij. <laughs> ja. Oh ja. Dus uh, ja, ik denk wel dat dat soort dingen, uh, weet je, en dat is ook een moeilijker verhaal om te vertellen in een banner, maar uh, daar kan je wel degelijk waarde voor voor, voor mensen en uh, adverteerder uithalen. Ja. ja, dus dan is het een, een business model oh, dat kijk, werkt. daar gingen we Maar wat voor soort van klanten maken jullie content eigenlijk? doen jullie dat? Ja, dat ma mevormen. Wij maken niet de content, maar we zorgen de, wij, wij, wij omsluiten dat, hè. De, de dingen ah, die wij ja, maken, de we websites. Wat content, de films die je ja, maakt. Inderdaad. Ja, inderdaad. We maken ook content, maar... De grote waarom? banken en grote vliegtuigmaatschappijen uit Nederland, ja, okay. bijvoorbeeld. Dat. dat lijkt me best moeilijk, zo'n vliegtuigmaatschappij dat heeft nog wel iets glamorous, maar een bank, de producten daarvan, die spreken doorgaans niet enorm aan. Zo glamorous is vliegen toch niet meer? Nee. Nou ja, weet je, God, een beeld van een mooi vliegtuig wat omhoog gaat. Dan hebben mensen iets van, oh, vakantie en wegdromen en zo. Dat ja. zie ik bij ja. de gemiddelde polis nog niet gebeuren. Nee, <laughs> nee, nee. nee, de nee hebben ja, ook een maar een dat... heel slecht imago. Ja. ja, dat schijnt ook dat ze de laatste tijd niet uh, uh, Nee, zit jij hem nog even hier? Het moeten ja. gescoord hebben. Nee. Die hebben zich je meer de... met de aandeelhouder dan met de service bezig gehouden. En, uh, <laughs> <laughs> ja, mooi teruggepakt op het uh, <laughs> subtiel <geïnd> <laughs> geïntroduceerde thema aandeelhouders. Ja, ja. <laughs> ja. Ja, die aandeelhouder is de Nederlandse staat, hè, vaak. Ja. Ja, dat is ook wel interessant. Ja. Maakt het nog iets uit dan? Nee, natuurlijk niet. Nou ja, ik weet niet. Ik weet niet of de Nederlandse staat heel veel druk op winst zet. Dat gebeurt natuurlijk vaak bij bedrijven wel. Ik heb wel eens een bankier horen vertellen dat hij, nou het was in ieder geval zijn stellige mening, dat die banken die van de staat waren heel hard hun best deden om zo weinig mogelijk winst te maken in deze fase en zoveel mogelijk nieuwe klanten aan zich te binden. Maakt niet uit wat dat kost onder het motto, uh, we zijn op dit moment toch state owned. en tegen de tijd dat ze het dan zat zijn uh, in Den Haag om te betalen voor uh, die klanten, ja, dan wordt het wel weer een keer geprivatiseerd en dan heb je een mooi concurrentievoordeel gehad ten opzichte van de, de andere banken die het wel gewoon zelf moesten betalen. Oké. Okay. Yeah. Ja, dat is ook een, een theorie. Dus in feite zijn wij nu met z'n allen volgens die theorie aan het betalen voor het, uh, het succes van die banken voor later. Ja. Klinkt, uh... Maar dat zijn geen verhalen die je doorgaans echt makkelijk verwerkt in, uh, in websites en interactieve omgevingen denk ik. Hey. Nee, nee, ja. Dit we... zijn niet de verhalen waar onze klanten om vragen. <laughs> nee, inderdaad, ja. <laughs> Goh we willen ons businessmodel wat meer naar buiten. Realistisch. Realistisch. Wij vragen klanten wel om. Op, ja. Op rechte marketing. Wat is de meest gehoorde vraag van, van, van zo'n soort instelling. Kunnen jullie ons helpen met? Of wij willen x bereiken? Um... Ja, ze willen gewoon dat hun klantengroep goed bediend worden. Hè. Dus wij zitten heel vaak in het, precies in het dienstverlenende uh, online stuk van, uh, van onze klanten. Dus als je ja. kijkt naar de, uh, de, vlucht, uh, de, de, de, de vliegtuigmaatschappijen, ja, die willen dus zo snel mogelijk, dat mensen zo gemakkelijk mogelijk een vlucht kunnen boeken. Nou, maar dat is een en geïnspireerd van, raken. Van usability en design, maar niet, ja. zo, niet zozeer van content. Nee. Ja, ja, ook wel hoor. Want uh, content kan uh, prima zijn dat uh, allerlei verhalen, filmpjes of weet ik veel wat, die helpen jou om een goed besluit te maken. Bijvoorbeeld ja. inspirerende films over bestemmingen of wat ook. En die jou prima inspireren van, oh, een beetje knarische eilanden, daar waren ze pas geleden nog geweest. Dat is inderdaad hartstikke leuk. Weet je, wat mij nou ontzettende kans lijkt voor dat soort websites, en dan denk vooral weer aan die financiële instellingen. Mm -hmm. uh, ik heb een Rabobank hypotheek. coming out hier, uit de, ja. uit de kast. En die, uh, als ik naar de site van de Rabobank ga, dan krijg ik regelmatig uh, informatie uh, in, in, in hoekjes van die site over hoe leuk het zou zijn om een hypotheek van de Rabobank te nemen. Dan denk ik, ik ben hier uh, ja. bij mijn eigen bank en ik heb dat al. Waarom doen jullie niet fatsoenlijk aan CRM en bied je me niet iets aan? Je kan ook zien wat voor hypotheek ik heb. Je weet ook ongeveer hoeveel, hoeveel euro mijn huis waard is. Dus bied mij dan iets aan voor mensen die in mijn, in mijn doelgroep zitten met uh, mogelijke uh, oplossingen die jullie ja. kunnen bieden. Ik, ik denk wat, wat een heleboel van onze uh, klanten ook zeggen is, van, ja wij zijn eigenlijk een beetje bang om mensen te confronteren met hun eigen gegevens. Ja, maar ik log in bij een bank. Nee, ja, nee, maar dat, dan, ik dan vind dan ik het daarna niet dan gek dan. meer dat ze me kennen. Ja, nee, maar blijkbaar is, dat, uh, is de consensus in elk geval bij, de, uh, bij uh, dat soort bedrijven is anders. Het ja. is juist heel erg zo van, oh jullie kijken naar me of jullie weten alles wat ik wil. Ik, zeg maar, hoe veilig is dat bijvoorbeeld? Hè? Ja, ja. En dat is dezelfde website die mij saldo laat zien. Ja. Ja. Maar security is wel natuurlijk voor banken, is dat echt nummer één. Dat is design issue nummer één. Ja, dat snap ik. ik en cool. uh, dat is natuurlijk het bannering. Of je dan de, inderdaad inloggegevens zomaar aan alle marketeers uh, daaraan wil koppelen. Ik kan me voorstellen dat een hoop mensen daar, in plaats van dat ze zich geholpen voelen, dat ze zich uh, bekeken voelen, ja, dat dat als een bedreiging gezien wordt. Maar ja. ik, wat, ik heb die behoefte ook, Jeroen, ik wil het liefst dat als je dan specifiek hebt over bannering, ja. ik wil niet gekoppeld aan de, de website waar ik naartoe ga, ik ben er zo ik wil het hebben op wat ik zelf interessant vind. Ja. En als ik dus naar een website ga, is dat een momentopname van... Oh, ik wil blijkbaar iets, ik ga naar, je, naar een kluswebsite. Dus ik krijg allemaal hamers naar me toe geworpen. Misschien is dat helemaal niet relevant. Misschien wil ik een, een zwembad in elkaar zetten en wil ik eigenlijk meer weten over wel over... Epoxyhars. Ja, precies, ja. Gewoon, ja. planten je daarin kan laten groeien. Maar, ja, inderdaad, ja. ja. Het is echt een project of zo. Of ja, dat maar het taak. punt is natuurlijk dat we dan jou uh, zouden moeten gaan volgen over verschillende websites. Ja, absoluut. Of, of vragen. En, uh, ja, dat, vind, dat, dat, dat vindt de, maar, de Nederlandse politiek heel heen. Ja, nee, maar Vasilis heeft daar een goed punt. Het is mijn keuze als consument om aan te geven van, ik wil graag dat dit gedrag getrackt wordt op een of andere manier. Of ja. ik wil mijn... Persoonlijke voorkeuren wil ik exposeren aan bijvoorbeeld een dubbelklik of aan een... een merk dat je vertrouwt of... of ja, precies. Of ja. ...dat je daar nou toch gewoon bankiert. Exact. En dus dat soort dingen. Dus ja. je zou het aan moeten kunnen zetten en je zou het mensen kunnen aanbieden. En, en niet zozeer om de ergernis uh, van uh, bijvoorbeeld uh, bennering om dat te voorkomen. Want laten we eerlijk zijn, dat is, dat is misschien... Ten eerste, het is makkelijk tegen te gaan. Uh, je kan gewoon blauwe uh, dat een bennenblokker geen installeren als je dus niet Altijd, bent. Nou. Ja. Voor de meeste mensen uh, maar is dat best de niet. De meeste zullen dat niet doen, maar dan nog? Maar het is gewoon veel fijner, ook waarschijnlijk voor adverteerder dan om relevant te zijn. Op, ja, er zit geen adverteerder te wachten op uh, het, het, het jou bereiken, ja. hè, met een verhaal over incontinentieslies. De kans dat dat, uh, nee. dat dat tot verkoop leidt is nul. Ja, dat is, dat is eigenlijk ook de hele reden waarom ik geen televisie meer kijk. Ik krijg op televisie krijg ik blokken tussen de programma's. De wereld draait door. De wereld draait door heeft een hele brede doelgroep. En misschien is dat niet, past dat helemaal niet op mij of misschien een klein beetje op mij. Nee. Maar al die reclames die eromheen zitten, die interesseren me over het algemeen helemaal niet. Nee. Waarom is dat? En waarom heeft... Nou, omdat je zover van het gemiddelde af zit dat ze voor jou niet relevant zijn, ah. denk ik. Ze zijn gericht op de gemiddelde ja. Nederlander, want veel, veel fijn mazen. maken. Maar, maar wel is, dat wel meten, dat is, toch, is dat eigenlijk wat te meten, tv-reclame? Er zijn attributiemodellen voor, zoals dat zo mooi heet. Ja. Uh, ja. Waarbij ze gaan proberen te volgen wat er gebeurt uh, nou, ja, op televisie na, en wat er dan uiteindelijk in je, in je, waar, in je warehouse gebeurt. Ja. Uh, of je dan ook daadwerkelijk meer blikjes KitKat uh, ziet verdwijnen na de retail twee weken later, omdat ze uh, sneller door hun voorraad heen zijn. Yeah. Dat is de allerbeste manier om het te meten, maar punt is dat lukt alleen als je echt een grote fast mover bent, zoals P&G of Nestlé of ja, Unilever. Precies. Want dan heb je de volumes en uh, de impact om dat ook snel te zien. Yeah. Uh, daarnaast doen ze natuurlijk allerlei onderzoek en wat dan vaak gedaan wordt door marketeers, voordat een campagne live gaat, ...doen ze een bepaalde test en kijken ze wat is de geholpen en ongeholpen bekendheid van dit product en van het merk. Ja. En wat zijn de imago's en associaties en na de campagne doen ze dat nog een keer en kijken of het veranderd is. Nou, als je dan pech hebt, dan is in de tussentijd net je autofabriek in het nieuws geweest. En dan eh, zegt dat niet zoveel meer. Maar in de meeste gevallen geeft het wel een beeld. Vooral als je het of staat. wordt er een campagne gedaan in de supermarkt die je niet uh, op je radar hebt staan? Nou, dat, nou, dat is het moeilijke met wat. retail. Weet je, het weer heeft impact. Of, ja, Nederland, of het, ja. het Nederlands elftal de volgende ronde haalt van het EK heeft impact. En zo nog een miljoen andere factoren. Dus het is geen absolute wetenschap. Maar het brengt je wel een stapje dichter bij de waarheid. Hoe wordt het iets anders? He? Want ik wil toch nog even doorroepen over die privacy en of mensen wel of niet gevolgd willen worden en een voorkeuren willen uh, geven. Ja. Want uh, pas geleden heeft uh, uh, Microsoft die heeft uh, de Do Not Track feature in Internet Explorer 10. Als ze die eventjes of permanent is dat nu nog steeds? Een standaard aangezet. Standaard aangezet. Ja. En Do Not Track betekent een signaal aan websites om. Cookies en het tracken van mensen uh, gewoon niet te doen. Ja, dus het is een vriendelijk een, verzoek van de een browser. Aan de de inderdaad. Ja. Nou, nee, dat wat klopt. het is, het is gedefinieerd. Als er werd vanuit privacy-oogpunt werd er gezegd, nou, mensen, hoop mensen willen niet getrackt worden. Het zou mooi zijn als je dat centraal in de browser kunt aanzetten. Daar ja. is een header voor gemaakt. Dat, een header is een klein dingetje, dat wordt naar de server gestuurd waarin een aantal gegevens staan. Ja. En zo kon, kan je dus de do-na-track header aanzetten, maar wat er, de, die header is zo gedefinieerd dat die, hij moet de intentie van de gebruiker weergeven. Hij moet dus, de gebruiker moet expliciet gezegd hebben ik wil uh, niet getrekt worden en dat moet omdat anders de uh, advertentiemakers, de binnenboeren, niet mee zouden gaan. Hè, die zouden zoiets hebben van ja, weet je, als dat standaard aanstaat dan uh, dan gaan we daar niet in mee. Dan gaan we die header niet accepteren. Nee. Dus wat nu uh, uh, Microsoft heeft gezegd met i10, als je het mensen vraagt, dan willen ze niet getrekt worden. Bijna iedereen. Als je ze vraagt, als je ze uitlegt wat trekken betekent, en als je daarna vraagt, wil je dat wel of wil je dat niet, dan zal bijna iedereen nee zeggen. In algemene zin zeggen mensen dan nee. Ja. Maar wat mensen ook wel teruggeven is dat van ja, als ik weet wie het is. Ja. En dan ja. vind ik het in voorkomende gevallen geen probleem. Ja, ja, ik bank hier bij, bij de tegen... Rabobank, hè, om dat voorbeeld te gebruiken. Ja. En als het dan de Rabobank is en ik weet dat het niet een of andere Russische boef is. Ja, ja dan vind ik het prima. Maar dan wil ik het wel graag zelf kunnen kiezen. En dat is wat ja. mensen dan vaak zeggen als je ze die vragen stelt. Maar, maar, de zijn de niet zo, maar is het niet het zo dat mensen niet. gewoon willen weten... Want de, de, de, de, de, dat vond ik... Pas geleden we hadden we hadden het over de, over de cookies en... Uh, hoe heet het, nu heeft zo'n beetje elke website uh, van, uh, van Nederland, die heeft zo'n waarschuwing. Oh jee, er komen cookies aan, uh, pas op, hou je vast. Oh, maar dit best, was hey. heel erg makkelijk. To... Ik bedacht, even, dit is eigenlijk absurd. Dit is... We gaan nu met terugwerkende kracht, via... gaan we via uh, rechtswegen dit verplichten. Terwijl het gewoon eigenlijk educatie is. Ja. maar je, moet dan, je ja. weet toch dat je dit gereedschap gebruikt en moeten we daar niet eigenlijk meer aan doen? Moeten we niet gewoon zeggen van hé. Hey, dit gebruiken we om jou voor deze dienstverlening of deze maarde te... Een soort te van doen. rijbewijs moet hebben voor het internet. Nou, zijn het probleem is, je krijgt het top. niet uitgelegd. En De meeste mensen ja. die denken op het moment dat je hierover begint te praten, op een gegeven moment dat ze het doorhebben. En dan zien ze van, oké, okay, dus als dat doen op track aanstaat, dan zie ik geen advertenties meer. Nee, huh? dat is niet zo. Nee, dan worden advertenties, advertenties slechter. Alleen, ja, weet je, de, de kans dat ze voor jou relevant zijn, wordt kleiner. Je ziet nog steeds advertenties. Ja. En je gaat weer terug naar het internet van tien jaar geleden. Ooit was ik uh, webdesigner mm -hmm. en toen mocht ik ook banners maken. En een van de beste manieren om te zorgen dat mensen op een banner klikken is om een diapositief te laten knipperen met een interval van 0.2 milliseconden. Dat is een soort van stroboscoop effect in een ja. banner. En mensen ja. hebben ontzettende de neiging om er dan op te klikken om er vanaf te komen. Nou, ik heb pers persoonlijk toe bijgedragen dat uh, deze techniek uh, nu opgenomen is in de voorwaarden van onder andere de telegraaf. Als zijnde verboden oh. en in de advertising. Zelfs bij de telegraaf? Ja, dus dan kan je nagaan dat was niet uh, de meest stringente omgeving, <laughs> qua regels. Ja, uh, maar we, daar gaan we naartoe terug, hè. Dingen die gewoon irritant zijn en die op die manier de aandacht trekken, die zijn eigenlijk verdwenen de afgelopen jaren. Omdat we dat soort, ja, trucs niet meer nodig hebben. Ik vond het wel grappig, want uh, ik zie... De, de tijd geleden, je hebt zo'n vereniging van advertentieboeren of zo wereldwijd. Ja. En die bepaalt de standaarden. De IAB dus, bedoel je. Ja. Ik denk dat zij zij noemen zichzelf de Interactive oh, kut. Advertising Hier Bureau. Weer. Oh, we gaan weer omrijden. Ja. Ja. En dit is ook weer dat risicogebied, of niet? Ja, oh nee, nee, die je gaan we ook weer gefouilleerd worden. Dan ja, ja. ja. <laughs> zijn we in ieder geval sneller weer binnen. Nee, ja, ja, dat is dat ja. niet gevaarlijk meer. <laughs> Hopen dat, uh, dat we genoeg bandjes hebben. Maar die hadden waren. iets van... Nou ja, in ieder geval... <tomt> de de Benne-formaten die voldeden blijkbaar niet meer aan, uh, aan hun... Uh, dus die wilden nieuwe formaten erbij. Maar in plaats van te zoeken naar oplossingen voor het veranderende web qua... Hè, de, weet je... Oh, het adaptive design Adaptive verhaal. design. Dat de, hè, de, ja. de beeldschermen worden niet groter, de beeldschermen worden diverser. Ja. Dus je wil niet grotere uh, uh, advertenties. advertenties, je wil ja. flexibele advertenties. Je wil daar iets mee doen. Ja. Ik heb het daar met jou inderdaad wel eens over gehad, maar jij zag dat niet echt als een probleem. Nee, nog steeds niet <laughs> eigenlijk. Nee. Het punt is dat de merken die uh, zo'n advertentie laten maken, die willen totale controle over hoe dat eruit ziet. Er werken altijd mensen op een marketingafdeling die hebben een brandboek. En dat boek ja. dat is uh, 250 pagina's dik. En er staat in wat allemaal wel en niet mag en hoe grote marges ten opzichte van de kantlijn moeten zijn voor het logo. En die worden helemaal e-boel van het idee dat dat uh, allerlei dingen gaat doen die zij niet onder controle hebben. Ja. Dus da daar zit vaak het, het, het eerste probleem. Uh, een adverteerder wil gewoon exact weten hoe het eruit ziet en uh, er is niet te veel variatie erin. Ja, dat is lastig als je adaptive gaat doen. Ja, ja nou, dat is sowieso lastig als je op het web werkt, hè. dat je niet weet hoe mensen jouw site te zien krijgen. het is eigenlijk een lastige omgeving. Het dat web internet. is ontzettend klote. Je merkt dat designers ja, ja, ja. er echt ontzettend moeite mee hebben, nog steeds. Ja. Designers en klanten ook, die willen nog altijd gewoon volledige controle over... Uh, over de, ja ja, wow. want die, die zijn drukwachtig achteruit over. Maar dat is ook heel erg nieuw, hè? dat hebben we nog nooit gehad in de hele geschiedenis. Het was altijd, we hadden gingen beelden maken of we gingen in steen, gingen we dingen bijten. hadden we exacte controle over hoe dat eruit kwam te zien. Papier. Eén de pagina, allemaal Precies. heel overzichtelijk. Ja. Ja. Maar, maar, is het zo... maar op het web weet je dat dus niet. En dat valt me altijd tegen dat daar geen oplossingen voor verzonnen worden. Inmiddels kennen we dat web toch al. Dat is al ja. 21 jaar oud. Het is inmiddels volwassen. Het mag bier drinken in Amerika. Dan... <laughs> weet je, dan. Ja, dan moet je... Kom, uh, in creatieve wereld of marketing ja, maar wereld. De websites zelf die zijn wel uh, op die manier gegroeid. Ik bedoel, de. de... De verhouding. Ja, ik, als ik, ik vraag, kijk naar de congressen waar ik heen ga, dus vakinhoudelijke congressen, dan zijn de problemen, de echte problemen die benoemd worden, die we de komende jaren moeten oplossen. De een is advertising en de ander is content management. Als issues die gewoon uh, op dit moment progressie tegenhouden. Nou, voor content management hebben we toch ook al gewoon allerlei uh, standaarden en zo. Het is ook een beetje plaatjes, tekst en een stukje video. Dat moet toch kunnen dat je dat ergens in een container brengt? Nou, het is inmiddels is het iets verder dan een... Dan, weet je, dat is het nog steeds in pagina's denken. Maar inmiddels zijn we erachter. dat. Goede content, een verhaal, dat dat meer is dan een pagina. Dat is een collectie van blogs. Nou ja. En hoe je dat, dat is een aantal blobs met eenzelfde thema of met eenzelfde uh, achtergrond. Of het, een relevant het, verbindend element, ja. ja. ja. Uh, ja. Maar de, de content management systemen die we hebben, die, die kunnen daar helemaal geen, weet je, die, die kunnen daar niet mee omgaan. Die denken nog steeds in pagina's. Is dat zo? Dat is ja. heel slecht. Ik, uh... Ja, dat is ook heel slecht. Het is ook heel slecht. Het is volgens mij niet zo moeilijk. Je moet gewoon content goed labelen, scheiden van de omgeving. En dan vervolgens door het gebruiksmoment laten bepalen welke content uit de grote bak naar boven moet Ja, maar dat het. En dat moet je kunnen beheren. Precies, ja. hoe dat dan uit de bak komt, daar zijn we al een hele tijd achter. Ik bedoel, dat is eigenlijk dat CMS'en zijn op die manier ontstaan. Alleen dat nu gebeurt nu geautomatiseerd. Zo van, maar is toch mooi? Nou, Kijk, labeltjes nou, bij elkaar keilen en klaar. We hebben dingen die op elkaar lijken. Is. Maar dat is niet, houden zich dat bezig. Zo. We hebben een soort Microsoft Word-probleem. Microsoft Word is een fantastisch programma voor de 200 mensen wereldwijd die het begrijpen. En uh, als je het niet begrijpt, dan maak je er rotzooi mee maak je een hele slechte goede smaak kan niet opgelost kan niet zeg maar gestimuleerd worden en slechte smaak niet opgelost worden door software nee, het gaat niet over smaak het gaat maar over de tools die er geboden worden dus de tool ja. uh... lost het verkeerde probleem op ja dus er worden tools aangeboden die in de juiste handen fantastische dingen te weg te kunnen brengen te wegen kunnen brengen maar die in de verkeerde handen uh, totaal verkeerde dingen juist uh, uh, veel veel te veel. Een auto in handen van, van iemand die uh, drukke is rijbewijs of die heeft. kan rijden is ook gevaarlijk. Ja, ja precies. Ja. Dus dat doen we niet. Ik... Maar we geven wel cms aan content editors. Ja, dat is jammer inderdaad, die editor. We geven ze tools in de handen zonder ze op te leiden. Nou, maar de logica die moet, die, die moet niet uit het systeem komen, die moet komen uit degene die de omgeving beheert. En wat ja. we vaak doen is zeggen van oké, okay, er is een regel dat het laatste bericht hier omhoog komt en dan is het klaar. Ja. En dan kun je je afvragen, maar waarom is het laatste bericht relevant? Kijk, ik heb daar voor MSN een okay. tijd uh, stuk op geslagen. Uh, op het moment dat jij een artikel leest over Nine Inch Nails, uh, dan is het niet zo relevant, ook al is het het best gelezen artikel, om over Justin Bieber of Britney Spears te gaan praten uh, bij de gesuggereerde artikelen. Dus ja, best gelezen is een mooi principe, maar niet ja. voor een omgeving waarin je al meer weet. Elke keer dat iemand klikt, dan vertelt hij iets over zijn interesse van... Uh, maar dat gaat en, en over automatische van systemen. dat moment. Ja. Weet je, dus als je daar dan rekening mee houdt en gebruik van maakt, dan ga je iets neerzetten wat relevanter is. Ja. En dan zeg je van, nou ja, goh, weet je, je bent nu iets aan het lezen over Nine Inch Nails misschien wil je ook Maar iets dit weten. is puur vanuit de He? vraag van de gebruiker geredeneerd. En je hebt natuurlijk ook uh, sites die juist content brengen. Die zeggen van dit is interessant. Ja, Ik weet in je nog niet. Ja, maar is... er zijn heel veel verschillende dingen die, die relevantie brengen. En nabijheid brengt ook relevantie. Als jij mij vertelt ja. dat hier in Amsterdam iemand een poppenwinkeltje heeft. Interesseert het me geen ruk. Ja. Als je mij vertelt dat iemand in mijn straat een poppenwinkeltje heeft, wil ik weten wie dat is en ja. of ik diegene ken. Ja. En zo geldt dat voor een heleboel dingen. Hè. Dus uh, je hebt nabijheid, dat brengt relevantie. Je hebt content, die brengt relevantie. Maar je hebt ook dingen die met mijn uh, sociale omgeving te maken hebben. Dus sowieso weer afbrengt relevantie. En al die verschillende manieren kun je gebruiken om uiteindelijk tot iets te komen wat heel relevant is voor degene die er naar kijkt. Ja. En is een kwestie van intelligent gebruiken, uh, van een goede businesswoorden opstellen en een slimme editor die op basis van wat iemand daarvoor net gedaan heeft, ja. uh, waarschijnlijker maakt bij maar, elke de, keer dat een keuze maakt. Maar die dingen bij elkaar is. brengen, dat is dus dat is echt een kwestie en dat is echt uh, iets waar wij ook dagelijks mee worstelen. Ja. Want we hebben inderdaad, hè, we, nou uh, goed, over CMS hadden we het, uh, heb ik het altijd over, ja, twee dingen doet hij heel erg goed en één ding doet hij altijd heel erg slecht. Het is bijna geen enkel CMS wat alle drie de vinkjes afvinkt. En wat zijn de drie vinkjes? Uh, de drie vinkjes zijn snelheid, uh, programmeerbaarheid, dus kan je er iets moois van bakken als, als developer ja. en is het uh, vriendelijk voor de redactie. Ah, ja. Dus kan een redactie ermee aan de slag? Ja, maar de, de vraag van, is het vriendelijk voor de redactie, wordt altijd verkeerd beantwoord. Ja, precies. Ja, want dat is dus niet, kan de redactie alles? Ja. Nee, kan de redactie het juiste ding maken? Ja, precies. Kan de redactie de juiste dingen, dat zou het antwoord dus, dus Maar zeggen. Kan de redactie ook belemmerd worden om bepaalde dingen te doen? Ja, juist. Ja, ja, ja, ja, dat ik, had ook, ik had ooit een uh, site met van. een kids section, waarbij de redactrice op een gegeven moment, toen ik even niet oplette, roze Comic ik sans gebruiken. Ja. Uh, ja, nee, ja. Je, je, je, dat is toch dat een probleem. Is het voorbeeld van wat, wat nog steeds, <laughs> als een feature verkocht wordt. Ja. We zetten er een aan in. Dat ja. zijn bugs, dat zijn ja. geen features. Nee. Volgens mij hebben we er heel lang over gepraat welk font we zouden gebruiken voor die website. En dan vervolgens gebeurt er zoiets. Ja, ja. toch, zoiets. Maar dat is, dus, dat is het probleem van CMS'en, die niet inzien dat dat geen feature is. Maar het ja. is ook een organisatorisch probleem. En dat is dus iets wat we ook proberen op te lossen als, als bedrijf wat websites implementeert. Een, ja, je hebt nu het mooie hoefijzer, je hebt de techniek de en het uh, mooie design, maar nu moet je ermee aan de slag. Dus nu moet je ervoor zorgen om, jou, uh, om de juiste content te maken. En wat zou dan de beste manier zijn? En dan ben je echt een redactie aan het uh, uh, oprichten. Ja. En vaak is dat dus een redactie van mensen die dat niet dagelijks doen. En daar gaat, dat, dat is best een uitdaging. En daar, daar nuttig mee omgaan. Dus mensen eigenlijk in een, in een organisatie moet je dan eigenlijk zeggen van, oké, okay, in de periferie hebben jullie een webding, namelijk jullie website. En in de organisatie zijn mensen die daar verantwoordelijk voor zijn. En die gaan daar op deze manier mee om. En daar goede educatie over geven en dat soort zaken. Dat is, nooit dat geld is moeilijk. Nou, ja, dat is een organisatorische uh, ja, deel maar dat van het het is, verhaal. Maar de, je begrijpt dat de, onze opdrachtgevers. dat zijn vaak marketing-communicatiemensen. maar dat zijn vaak niet de mensen die er uiteindelijk mee aan de slag gaan. Nee. nee dat zijn mensen die een leuk artikeltje maken. Ja. ja, maar goed. Die inzichten over content management die zijn ook echt wel nu in een flinke stroomversnelling. Ja, gelukkig wel, ja. We maken wel. ook steeds mooiere dingen samen met ons. Ah, ja. met, uh, met klanten. En of, uiteindelijk... Als mensheid. Maar als je toch gewoon. Bij, bij wijze van spreken. Het <coughs> mooie iTunes-principe. Schitterende software trouwens. Uh, van Smart Playlists. Ja. <coughs> uh, weet je, dat is toch eigenlijk alles wat je nodig hebt. om een goed product te kunnen maken? Oh. Uh, nee. Nee. <laughs> nee, dat is, uh, dat is het niet. Of was je nu sarcastisch? Nee, nee, nee. Ik was, ik was niet sarcastisch. Okay. Ik vind Smart Playlists heel mooi. Ja, ja smart, uh, ze zijn heel erg handig. Maar het, het is niet de end-all en be-all. Ja, Het dat is cura we curatie, jongens, dat is, dat, is, dat, is heel erg, dat is heel erg mooi. En dat kan ook veel gerichter een antwoord geven, of in elk geval richting geven aan je lezers. Ja, en, maar curatie staat maar, toch los van mijn playlist? Mijn playlist die die, kan je niet betalen voor heel veel producten. Dat, ja, dat is zeker. En dan ja, is de misschien de smart moet je dan. Maar misschien moet je dan playlist oplossen. Ja, ja. Mits intelligent gebruiken, meer. Ja, nee, goed. Ja. En die, uh, dat is een hele goede. Uh, Yeah. Oh, ja. ja, absoluut. <laughs> Hoeveel zitten we eigenlijk? Oh jongens, we zitten ruim over de tijd. Maar dat is vast die. Uh, ja, er zit ook een kwartier. Uh, die interessante fouilleren actie zat er ook uh, nog tussen. Nee, ja, procesverbaal. Uh, dat, uh, <laughs> ja, ja, dat heeft ook zeker tien minuten geduurd, want oh, ze moesten een heel velletje invullen. Van, uh, van die machete die ik uh, bij <laughs> <had>. een A6. <laughs> die, dat was waarschijnlijk het eerste proces verbaal wat we invulden. Oh, mooi dat ze ook gewoon van die blauwe plastic uh, latex handspoentjes aan hadden. Ja. ja. Voor het geval dat er misschien bloed zat op je mes. Ja. <laughs> Waar heb je dat mes voor gebruikt uh, de laatste keer, ja. voordat je het inlevert. Om een pakketje open te maken. Nee. Oh, ja. Dus er zaten dus een... vezels op. Ja, ja. ja absoluut. Ik ja. <laughs> <Absolut. laughs> kreeg vast een volledige analyse van de ingrediënten die allemaal in het zakje zitten. Ja. Ik heb wel eens uh, op een autoprogramma gezien dat ze, wat ze daarmee kunnen. En dan hadden ze voor de grap, dat is volgens mij top hier hadden ze auto's tweedehands auto's gekocht en die hadden ze sporenonderzoek op laten doen. Ja. Om eens te kijken wat er zoal in de auto's gebeurd was voordat ze erin zaten. Nou, je wil niet weten wat ze allemaal <lacht> aantroppen op de stoelen. Je <lacht> kijkt ze op een hele andere manier naar een tweedehands auto's. <lacht> je kan me niet iets voorstellen, ja. <lacht> dus wie weet wat ze met je mes nog uh, voor ja, plezier ik hebben wil daar. Het niet oh weten. La, la, deze auto komt uit Frankrijk. <lacht> nou jongens, we zijn er weer. Jeroen hoe vond je hem? Ik, uh, vond het, uh, ik had niet zo heel veel verwachting, maar ik vond het een leuk gesprek. <lacht> okay, ja, ja super. mooi. Enorm bedankt dat je er was. Ja, echt super. Tot de volgende keer jongens. Doei. Doei. <laughs> Leuk.